Goedendag, mijn naam is Aniel Somandas van het ROC van Amsterdam. Uh, vandaag laat ik jullie kennis maken met Adpuzzle. En Adpuzzle is een uh, programma waar je video's kan delen met studenten. Je kan video's editen. En uh, je kan ook bijvoorbeeld vragen in bestaande video's. Kan je plaatsen. En dan kan je studenten in laten loggen. Uh, je kan ze uitnodigen en dan kan je uh, ze video's laten kijken en eventueel vragen laten beantwoorden. Dit is het beginscherm van Edpuzzle. Je ziet hier uh, dat je kan uh, inloggen of... Uh, het is trouwens een Engels vertalen programma. En ook voor de studenten zien ze alles in het Engels. En de meeste mbo-studenten zullen hier uh, geen probleem mee moeten hebben. Je kan hier of inloggen of uh, registreren. Dat heb ik al gedaan, dus ik klik niet op Sign Up. Als je het wel doet dan uh, vragen ze een, de, de standaard vragen en ook of je al uh, lid bent van een organisatie. Dus ik heb ingevuld ROC van Amsterdam en dan zie ik ook uh, eventuele video's van mijn collega's. Als ik inlog zie je dit als scherm en dan zie je hier links bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat mijn collega's hebben geplaatst. Aan, uh, aan video's. Ik kijk nu even naar mijn content en dan zie je bijvoorbeeld dat ik hier iets heb geüpload. Een korte video over democratie in Nederland, die, mijn student, die ik wel eens eerder bij studenten heb gebruikt. Als ik hier bijvoorbeeld uh, de video aanklik, dan kan ik de video editen. Misschien denk ik, ik ga hier een vraag bij stellen. Dus ik doe een open vraag in dit geval. En dan schrijf ik erbij, wat is de betekenis van democratie? Ik sla ik op. En als ik denk, nou dit is genoeg, of misschien wil ik iets verderop ook weer een vraag stellen, dan klik ik op finish. Uh, nu is de vraag opgeslagen en zien mijn studenten op een gegeven moment deze vraag voorbij komen. Wat ik nu doe is, ik ga de video wijzen aan een klas, via ja, rechts hier zijn. En dan klik ik mijn eigen klas in, WSW CWO 9D klas. En dan doe ik, nou ik kan een datum invullen, misschien morgen. En de tijd staat hier goed, dan klik ik op save. En nu zullen mijn studenten dit mogen zien. Um, als ik een stukje terug ga, dan zie je hier, een paar stappen terug, zie je hier aan de linkerkant zie je nog meer video's. Je kan ook bijvoorbeeld uh, TED box video's of waarschijnlijk uh, zul je vaak gebruik maken van YouTube. Als je een YouTube film uh, aanklikt, dan kan je ook zelfs daarin en dan kopieert hij het naar jouw content dan kan je ook daar nog uh, editen, vragen beantwoorden of vragen plaatsen voor je studenten dus het heeft enorm veel mogelijkheden en uh, ik ben er net mee begonnen met die klas en ik ben nu al enthousiast want het is uh, een manier waarop veel studenten graag leren dus van korte video's met vragen en ik kan dan ook hierin bijhouden wie welke vragen heeft beantwoord. En dan kan ik het weer in de klas over hebben. Dit was een korte kennismaking met Ed Puzzle.